Het is een paar minuten over half twaalf, dus ik wil eigenlijk toch wel beginnen. Om alle liedjes weg te kunnen. En uh, Het woord is aan Pieter. Goedemiddag, uh, dames en heren. Welkom op uh, de presentatie uh, van de CD van de Silk. Um, ja, wij gaan zo direct een aantal nummers voor u spelen. Maar uh, voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk Ankhes even naar voren vragen. Nee, nee, nee. Goedemiddag. Ik uh, wil je namens uh, onze groep, de Zilk, wil ik je een CD overhandigen. Ik wil er nog even iets bij vertellen. Deze CD is, is, is uh, in 2006 uh, tot stand gekomen. De op staat, uh, de, de zil, dat uh, staat voor de zilvermeeuw. En de k, dat staat voor kracht. Vandaar het woord de zilk. Nou, ja, dat is helemaal voor toepassing. Prima. Dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan wij nu over tot het spelen van een aantal nummers. Oh ja, ik uh, vergeet iets te kopen. Ja, dat I'm You, Ik, uh, uh, ja. ja. Ik uh, wil jullie nogmaals hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wil jullie er even op dat als jullie de CD willen kopen, dat hier te koop is. Voor 3,50 euro. Wij hebben het graag gedaan en tot ziens. Natuurlijk niet zomaar weggaan na zo'n geweldig optreden. Want ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we er erg van hebben genoten. Ik vond het in ieder geval geweldig om te horen hè, dat jullie als muziekgroep zo fantastisch al kunnen samenspelen. En ook voor de solisten, de mensen die hebben gezongen. Ja, graag nog een heel hartelijk applaus. voor ons zullen optreden met soms weer een nieuw repertoire en wie weet wel weer een nieuwe cd. Maar ook van deze cd en deze liedjes zullen we nog heel lang kunnen genieten. Ik vond het zelf met name heel erg bijzonder, ook de emotie in de liedjes die jullie wisten over te brengen. Heel goed gedaan en daarom ook voor ieder van jullie een hele kleine attentie in het oranje vandaag. Ja. ook Jolanda En voor de man die de techniek allemaal doet hier, ja. nog een assistent ja, Alsjeblieft, ja. in een ja. eentje van ja. mezelf. Nou, vraag nog